Ja, dat is wel zichtbaar. Ik weet niet tot hoe ver, maar dat was wel zichtbaar. Van een taalpaal tot een taalpaal is 30 meter. Nou, zit ik hier op ongeveer 35, 40 meter. Eens kijken. Dit is de 30 meter. Ja, eigenlijk tussen de 25 en de 30 meter. Kijk, dat is wel zichtbaar. Het geeft de rijder achter mij wel een waarschuwing van, hé, let even op. Nou, bij het tempo wat ik rijd, plus minus 50, is 28 meter, 27 meter, is 2 seconden. Dus dat geeft mij een signaal op het moment dat je een auto 2 seconden achter mij rijdt. Of een motor, of een vrachtwagen, een voetganger achter mij aanrent. Ja, ik weet niet wie ik wat kwaad doe. Drie keer op en neer gelopen. Ja, Eerst maar 30 meter. Ja, 30, en 30, en 60, 30, en 30, en 60, 30, en 30, en 60. Dus drie keer 180 meter. Voor iemand die al pijn in zijn. zonder heeft. Zeg dat, lampje? Моё для это. Дай-ка к мой. Cool display, да?